Mijn naam is Talita Broersma, ik ben coördinator promotie en evenementen bij Leeuwarden Studiestad. En dat houdt in dat ik de algemene evenementen organiseer, waaronder de Pride. Pride wordt voor de eerste keer onder de naam Pride georganiseerd. Daarvoor heette het de Gay Straight Parade en was onderdeel van het zomerfestival. En eigenlijk ben ik nu heel blij dat we dit jaar helemaal losstaand Pride organiseren en de naam hebben veranderd. Want Pride betekent trots en wij zijn grut met z'n allen op de stad en op de mensen die hier wonen. Wij willen voor studenten in Leeuwarden een omgeving creëren waarin het veilig is, waarin ze kunnen zijn wie ze zijn en uh, zodat het studentenleven in Leeuwarden dus eigenlijk ook gewoon toffer wordt. Want hoe kun je het nou toffer hebben dan wanneer je bent wie je bent. Ken je dat gevoel dat je de hele dag eigenlijk in zo'n positieve vibe zit waarin je eigenlijk alleen maar lacht en je helemaal jezelf voelt. Nou, echt eigenlijk zonder grenzen, dat je niet anders hoeft voor te doen dan wie je bent en dat is het gevoel wat ik... Tijdens de pride wil creëren dat iedereen dat voelt en dat het naar een hoger level gaat. Dus eigenlijk liefde is denk ik het gevoel voor alles, voor iedereen en wie je ook maar bent. This is who I'm meant to be. This is me.